Alle mensen leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5LSP die en vandaag een video die al een tijdje terug voor het laatst is gemaakt In mijn hoofd oktober 2018 toen ik een video online zette met al mijn mods en plugins en dus ook voertuigen die jullie achter mij al zien staan dat deed ik in principe twee jaar achter elkaar. Ik had een update in 2018 gegeven en ik vroeg jullie laatst of jullie dit nog een keer wilden zien op mijn YouTube kanaal. En daar krijg ik eigenlijk wel heel veel reacties op. Dus bij deze heb ik dat... Um, of ga ik dat nu weer maken? Uh, ik zal kort beginnen met uh, even uitleg geven. Vandaag met Michael, niet met Wim. Waarom? Omdat ik al deze voertuigen achter mij heb uh, gesaved. En ik kom me nog heel goed herinneren van de vorige keer, ook al is dat twee jaar terug, dat toen ik... Um, van character wisselde, dus van uh, weet het van Michael naar uh, Wim zeg maar, tot uh, al mijn saved vehicles weg waren, dus al mijn opgeslagen voertuigen waren weg en ze verdwenen echt één voor stuk achter mij één voor één achter uh, mij. Um, dus van nu met Michael vergeef mij. Uh, we beginnen zo meteen met de scripts en de plugins die ik gebruik, alles wat mijn hè, mijn mijn GTA maakt hoe het is, uh, onder andere. En uh, daarna ga ik naar de hulpdienstenvoertuigen van uh, politie, of uh, sorry, van ambulance, uh, reddingsbrigade. noem maar op. Um, ja, dan ga ik door naar de politievoertuigen maar en zo, maar die moet ik nog inspannen. Maar dat, dat komt van straks allemaal, ik neem jullie gewoon mee. Mocht er nou iets zijn, dat zeg ik al voor en al even, waarvan je zegt, he, maar je gebruikt dit altijd en dat heb je niet benoemd, dat kan. Ik heb zoveel mogelijk proberen op te schrijven, maar het kan natuurlijk dat ik iets ben vergeten. Benoem het gewoon even in de comments en daar reageer ik op. Uh, we gaan beginnen met de scripts die ik gebruik, en dat is onder andere Selective Fire, en wat is dat nou? Um, ja, we pakken een wapen, uh, even kijken. Uh, laten we eens zeggen, we pakken de SMG. Removed, oké. Okay. maar wat, wat dat eigenlijk doet is je kunt met een uh, automatisch vuurwapen, dus bijvoorbeeld die SMG, die schiet dus, ja als je gewoon klikt dan blijft hij schieten. Um, kun je instellen of je daar uh, één schot per keer wilt lossen. Of je gewoon full automatic wil. Dus volledig alle kogels in één keer eruit zeg maar. Of beurs. En dat is drie schoten. Dus schot, schot, schot, stop, schot, schot, schot, stop en noem maar op. Nou dat is een selective fire, dat is vooral handig als ik met de DSI opneem of de kamar met zware vuurwapens omdat hun officieel niet vol uh, automatic hun uh, kogels mogen afschieten. Uh, ik heb ze allemaal opgeschreven hoor, want dat is een heleboel. Daarbij heb ik nog de IMS-mod, die is ook te downloaden op GTA 5 mod. Trouwens in de reactie of in de beschrijving zal ik zoveel mogelijk linkjes van alle plugins, et cetera, zetten en voertuigen van die nog te downloaden zijn. IMS-mod is leuk om te gebruiken. Uh, mocht je uh, met de ambulance willen opnemen. Een handige mod wel wat moeilijker te installeren. Ik weet zelf dat ik daar soms uh, dagen mee bezig ben geweest. En je moet er geluk mee hebben als je het doet. Uh, de firefighter mod, die heb ik ook een keer geïnstalleerd. Die werkt op dit moment niet. Uh, maar hij zou als het goed is wel werken moeten zijn. En dan kun je uiteraard, hij zegt dat firefighter dat is uh, met de brandweer opnemen. Daarbij heb ik ook nog de LAC Vehicles Controls V, oftewel 5. En wat dat eigenlijk doet is door de combinatie control en de numpad cijfers, dus uh, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, um, kun je je deuren openmaken. En dat zal ik met de crafter even laten zien. Ik stap in, ik druk op de... Wat was dat? Wat is dit in beeld? Ik heb geen idee. druk de control, ik druk op de... Oh, wacht, we gaan achteruit nu natuurlijk. Dat is niet te bedoelen. druk de control op de 6, op de 4, op de 8, op de 2, op de 5, oh ja, die hadden we al... Uh, nee, wacht, 6, 4, 3, 1. Nou, dan uh, open je dus alle deuren. Dus controle ook ingedrukt, druk op de 1, op de 3, op de 4, op de 5, op de 7, op de 8 en de 8 en wat is dit ook weer Ja, en dan is het altijd welke deur ja, zo Dus uh, ik vind dat super handig en uh, je hoeft dat dan niet met je script, uh, voor de, met de trainer te doen. Um, dan hebben we nog plugins en dat is kopholster onder andere. Um, die werkt geloof ik niet echt hij zou dan officieel he, met LSPDV werkt hij samen zijn vuurwapen daadwerkelijk uit het holster moeten pakken je ziet hem dus zijn hand op het holster zetten het vuurwapen eruit trekken en hij verdwijnt dan ook echt uit het holster het vuurwapen. Um, dat is waarschijnlijk wel in combinatie met EUP daar kom ik dadelijk op terug um, en niet met uh, andere zaken niet met gewoon LSPDV maar dat weet ik ook niet zeker we hebben nog sticky wheels en dat zie je bij bepaalde voertuigen wel uh, bijvoorbeeld deze en deze de wielen die staan uh, gedraaid en dat is hoe ik mijn wielen neerzet en dan uitstap zo blijven ze dan ook als het goed is staan het is heel handig als je officieel wilt spelen en een wegafzetting wilt doen want uh, dat weet het ook alweer um, daar is met name voor de wegafzetting en dan moet je je wielen in bepaalde positie zetten ik weet even niet meer je mag het in de comments zeggen als je het weet hoe dat precies heet maar dat uh, uh, iets met management geloof ik. Nah, anyway, ook handig. Kazerne alarm hoor. Um, ook handig als je het wilt uh, gebruiken. En als je realistisch wilt spelen. Dan heb ik nog uh, Keep Calm. Dat is een uh, plugin die wordt gebruikt met LSPDFAR. Um, LSPDVAR en dat soort dingen komt ik dadelijk op. Um, en dat is eigenlijk als ik als agent begin te schieten dan blijft iedereen om mij heen rustig en je kunt zeggen dat is niet heel realistisch uh, want als jij over straat zou lopen en er wordt geschoten dan moet je de kloten op gaan dat klopt is in dat op zich niet maar ik heb het geïnstalleerd omdat ik zoiets had van nou als ik hier nu dadelijk een btgv sta uit te voeren en ik moet schieten en het verkeer achter mij staat stil die beginnen ineens vol gas te geven die beginnen mij aan te rijden die rijden alles en iedereen aan die in hun weg staat omdat ze in paniek zijn Daarom heb ik Keep Column geïnstalleerd, dat is een plugin die ik al jaren in mijn GTA 5 heb staan. En uh, ik vind het een heel uh, uh, fijne toevoeging. Daarbij heb ik ook nog open interiors. En dat is uh, tot je in principe elk huis wat bij missies wordt gebruikt of elk huis waar een interieur in zit, um, daar kun je ook in tijdens je single player. En dan komen we bij een minuutje wat ik net liet zien en dat openen we met F3 en dat is het Simple Native Trainer. De Simple Native Trainer. Ook iets wat ik ideaal vind uh, voor de mensen die GTA 4 hebben gespeeld. Die zijn waarschijnlijk van de GTA 4 tijd al gewend. Je hebt die opties. Je kunt je god mode instellen. Je kunt de gravity um, instellen. Dus de zwaartekracht. Of je uh, sterren krijgt zeg maar. Uh, als je zegt van ik wil 100% uh, of 5 sterren dan klik je deze. Uh, dit zichtbaar, onzichtbaar, het werken alleen niet. Uh, wat heb je nog? Super rennen, super snel zwemmen. Um, ja dit tot dit verdwijnt en weer weggaat als je zo'n mooier beeld wilt creëren. Kun je zelf geld geven, je kunt eigenlijk alles mee doen, alles wat je kunt bedenken, dat kun je uh, hier doen. Vehicle options heb je, nou dan kun je, je voertuigen opstaan, safe vehicles, je kunt vehicle mode aanzetten, je kunt uh, voertuig versnellen hier zo. De de, wat kun je nog ja autoalarm motor uitzetten noem maar op dit menu bestuur je met je numpad bodyguard pad ja je kunt dus je bodyguards krijgen als je dat wilt je kunt hiermee voertuigen inspannen dat doe ik dus altijd naar emergency nope. en dan hebben we hier ambulance fvi fvi fighter noem maar op hier staan alle voertuigen die ik gebruik nou, helikopters noem maar op Mission help heb ik zelf nog nooit geopend, ik weet eigenlijk niet. Ik geloof als je een missie hebt die je niet zou kunnen halen, kun je daar geloof ik gewoon die missie voltooien. Model spawning, je kunt hier elk model spawnen die je wilt. In dit geval bovenaan zie je ook staan Michael, Franklin en Trevor. Man, die kun je zo zijn, als je zo willen. Wij zijn nu Michael. Object spawning, waar ik ook niet vaak teleporteren. Je kunt bijvoorbeeld, wat een rust ineens met al die motor Nu Wat een rust. Je kunt zeggen, ik wil hierheen. Nou, dat gaan we nu niet doen. Teleport en dan staat hier... Teleport de waypoint. En je bent er. Uh, tijd kun je helemaal instellen. Wapens. Elk wapen wat je wilt. Je kunt alle wapens pakken. Je kunt alle wapens verwijderen. Uh, je kunt je attachment van de wapens aanpassen. Ideaal. En weather. Zoals jullie net zagen. Begon te regenen wil ik niet. Zet ik hem gewoon lekker op. Extra sunny. Ideaal. Ook een plugin of iets. Ja, script plugin. Wat je zeker nodig hebt. Daarbij, voor de mensen die mijn video's al wat langer volgen, weten zij dat ik manual transmission mod gebruik. En dat is dat ik mijn Logitech G29, die ik op dit moment voor mij heb staan, kan gebruiken als stuur. En dus echt met de voertuigen voor mij, of achter mij beter gezegd, kan rijden met het stuurtje. Heel leuk, heel leuk toevoegen. Ik zou wel zeggen, wend eraan, want het, is, het was echt heel moeilijk in begin. Heb ik ook nog Force a Callout. Dat is ook een plugin die een beetje los staat van LSP of A. niet helemaal. Maar ik, ik wil onderscheid maken tussen de plugins en de scripts die ik gebruik um, en LSPDVAR met alle meldingen. Dus Force Callout is niet, in dat opzicht niet helemaal gekoppeld daaraan. Wat ik daarmee kan doen is als ik bijvoorbeeld een, een melding wil inspannen. Ik zeg van ah, vandaag wil ik echt eens een melding van een uh, aanrijding met letsel. Nou, Die kan ik zoeken tussen Force Callout. en als alles goed gaat spant u die melding dus met LSPDVAR in. Nou nog wat overige dingen. Ik heb um, German Road Textures. Dat uh, laat eigenlijk de, de weg uitzien als Duitse wegen, maar de Duitse wegen zijn redelijk te vergelijken met de Nederlandse wegen. Dus daarom dat ik daarvoor heb gekozen uh, is per uh, simpel te installeren. Nederlandse verkeerslichten en verkeersborden, je ziet hem daar al staan. Uh, voor de rest heb ik hier niet de voorbeelden. Uh, maar die zijn gemaakt door Wander, die kun je misschien ook bij hem krijgen, maar misschien ook niet. En anders kun je ze downloaden op GTA 5 mods van iemand anders die ze ook heeft nagemaakt. Uh, mvga oftewel make visuals great again en uh, ja dat laat alles mooier uitzien de, de lucht daar je uh, game laat zich gewoon mooier uitzien dat noemen we een ENB en een ENB staat voor uh, geen D eigenlijk hebben We hebben nog de visual settings dat is een bestandje wat je rij me niet aan hè vriend uh, wat je installeert zodat de blauwe lichten veel feller worden dan dat ze oorspronkelijk van GTA uit zijn ja, dat uh, valt denk ik wel op uh, ik krijg heel veel comments met hoe maak je nou je GTA? Of je zwaarlichten zo fel. Ja, heel simpel, zoek op uh, op Google GTA 5, uh, Brighter Police Lights of LSPD of Brighter Police Lights en je vindt genoeg visual settings.dat heet het geloof ik. Visual settings.dat staat er bij u moet weer. En tot slot nog een, uh, een mod die is uh, gemaakt in samenwerking met uh, een aantal redelijk bekende nederlandse youtube of ja redelijk bekend ze doen geloof ik allemaal niet meer echt uh, iets eraan aan uh, youtube maar ik volg ze ook niet eerlijk gezegd die uh, die hebben zeg maar de de spraak van uh, van de meldingen soms vertaald naar een nederlands dus en ze hebben daar ook pro 24 7 video's bij gebruikt die mod die heet dan ook pro 24 7 uh, audio geloof ik en uh, dan hoor je wel eens tijdens lspd tot uh, wordt opgeroepen 1201 rt 1201. En uh, rijd Prio 1 of uh, OCG verricht. Of uh, dames en heren, denk aan de eigen veiligheid. Dat soort dingen. Leuke toevoeging. Zeker downloaden. Uh, automatisch installeren via OpenIV. En dan komen we inderdaad bij OpenIV. Dat is een bestand wat niet in GTA staat. Maar daarvoor moet je eigenlijk wel, in moet je al je voertuigen installeren. Uh, German Road Textures uh, Nederlands verkeerslichting, noem maar op. Dat, daar heb je OpenIV voor nodig. Nogmaals of niet nogmaals. Even duidelijkheid, het is geen video hoe installeer ik het. Ik laat nu alleen zien wat ik allemaal heb. Heb je er helemaal geen interesse in? Ja, ik ga heel veel praten vandaag. En als je zoiets hebt van avond schrikkelijk, nou, dan zou ik zeggen uh, sluit de video af. Dan heb ik dat soort dingen denk ik allemaal wel benoemd. En dan gaan we even naar de voertuigen. En dan hebben we uh, heel veel ambulances. En voor de mensen die denken, huh? Ja, dat klopt. Huh? Hoe kan dat? Want ik heb, uh, normaal heb je maar één ambulance. En dat heb ik met een uh, plugin, nee, met een, een soort modfolder gedaan en dat was van Albo. En nu kom ik daar dus achter dat ik dat soort dingen nog wel eens over het hoofd heb gezien. Dus dat had een vraag kunnen zijn, Huh, maar hoe doe je dat dan? Maar Nu kwam ik er zelf achter. Uh, ik zoek het even snel op. Het uh, is geloof ik iets met Albo Edit Vehicles. Ja, dat is modding DLC Pack. En daarin kun je dus instellen, en dat is ook een heel gedoe, maar er staan wat tutorials van online, dat je dus niet de normale ambulance, daar komen we op het einde bij, maar ook gewoon ambulance 2, ambulance 3, ambulance 4, noem maar op. Dus we gaan gewoon van links naar rechts even. Dit is ambulance 8, dat is een crafter, gemaakt door Wander, uh, te koop bij hem, mooie ding. Dit is ambulance 4, ik heb hem op de roepnummer in principe van het einde, dit is de 134 ambulance 4 genoemd, maar je kunt ze noemen hoe je wilt, gemaakt door uh, Anomods, en uh, te koop op de Discord van ERS modding. We hebben deze Outlander. Uh, Rapid Responder. De, de, de maten kloppen soms niet helemaal. De ding is echt enorm groot vergeleken met een sprinter. En het echte is denk ik wat kleiner. Uh, maar goed, dat is nog wel moeilijk met, uh, met GTA. Die heb ik uh, Ambulance 384 genoemd. Want kijk wat daarop staat. 384. Ook een heel mooi ding. Dan Ambulance ja, ik weet niet waarom, maar ik heb deze ambulance 3 genoemd, maar hij is dus eigenlijk 138, een notaris, te downloaden op GTA 5 mods, dus, goed, dus uh, heel basic, maar wel leuk. Mijn eigen ambulance die ik in samenwerking heb gemaakt met onder andere Enno mods en Heumods, uh, de 132, uh, voornamelijk met Enomods moet ik er wel bij zeggen, met Anno. Uh, en ja, ik ben er heel blij mee, mooi resultaat, uh, een 2011 sprinter, gewoon nog te downloaden op mijn uh, GTA 5 mods account komen we bij Police Old 1, en dat is dus een normaal GTA 5, gta voertuig, of 2, ik geloof 1, nee, wacht, uh, ja 1, Police Old 1, uh, je kunt hem ook Police Old 2 noemen, maar waar het op neerkomt, waarom heb ik hier de rep Responder opgezet, dat is omdat, uh, dit, deze twee Police Ranger en Police uh, Road Cruiser, dat zijn twee voertuigen, dus Police Old 1 en Police Old 2, die rijden niet zomaar rond in de stad. Dat zijn eigenlijk voertuigen die op dat eiland die heel daarachter ligt met de sneeuw waar je de eerste missie hebt. Daar rijden die rond. Dus ideaal om te gebruiken voor voertuigen zoals een rapid Responder of als een extra politievoertuig. Daar staat deze rapid Responder Volvo XC40 op gemaakt door ARS Modding. Uh, te downloaden op GTA 5 Mods. Voordat ik vergeet, uh, ALS Emergency Lightning System, daarvoor uh, daarmee bedien je de zwaarlichten en dan komen we bij de ambulance dus de gewone ambulance en dat is uh, deze mission ambulance gemaakt door wonder uh, persoonlijk voor mij is denk ik als het goed is om niet te uh, koop of te downloaden mocht hij dat wel zijn dan heeft wonder wat met mij te bespreken want dat was niet de as we gaan naar de fire truck en dat is deze en die is ook gemaakt door ERS modding ook te krijgen op zijn discord gewoon een gave TS, Attego is het geloof ik, maar ik weet het niet precies. Uh, gemaakt. Nogmaals had ik al gezegd door ERS Modding. Uh, ik probeer zoveel mogelijk regio 24 te houden. Dat is mijn eigen regio zoals je zag. Alles is regio 24. En dit is regio 21. Moet ik gewoon eens aanpassen. Maar uh, nou goed, voor nu staat het er zo in. Mooi ding. En deze gebruik ik helemaal nooit. Maar ik heb hem er toevallig dat ik van vandaag zag dat erin stond. Dat is de livecard. En die heet geloof ik LiveCard in Open OpenIV. En dan zou je denken, je vergeet iets, nee zeker niet, de Lifeliner. En die is te krijgen, of die heb ik staan op de naam Frogger En dat is een normale politiehelikopter. En hoe kreeg je die ook alweer? Of hoe krijg je die ook weer, dat is een hele goede, dat is geloof ik een uh, helikopter van een Duitse uh, motmaker. Um, ja, ik weet niet meer waar je hem kunt krijgen, ik weet niet meer hoe die heet. En die skin is geloof ik gemaakt door Rowan Waslijn. En die is misschien nog wel te downloaden te, te vinden op GTA 5. Ons. Het is echt een hele moeilijke skin om te downloaden. Of om te maken, sorry. Uh, dus hij zal niet helemaal kloppen. Maar hij, als je weet hoe die skin in elkaar zit, kun je zeggen dat het heel netjes is gedaan. Ja, dus dat waren in ieder geval deze voertuigen. Je merkt, eh, deze voertuigen en eigenlijk alle scripts en plugins die ik gebruik. Je merkt dat ik daar dus al een heel tijdje mee bezig ben geweest met dit uh, te vertellen. We gaan snel nog dan naar de politievoertuigen, inclusief de mod LSPDFR. Um, ik ga deze verwijderen of in ieder geval uh, ja, hier weghalen. En dan ga ik door naar daarachter of hier, het kan ook hier, daar uh, stel ik even, of daar plaats ik even al mijn politievoertuigen, et cetera. Ik zou zeggen ik zie jullie zo meteen. Zo, daar ben ik weer. En uh, ik kijk even naar de achtergrond, maar mijn game heeft het er zwaar mee zoals jullie zien. Uh, dat snap ik ook wel, want uh, hier zijn alle politie en camar-voertuigen, en dus je zult denken: ja, daar kom ik zo wel bij. Um, om te beginnen meteen gewoon, uh, nou, laten we eerst beginnen met LSPD, dat is wel het makkelijkste. LSPD, Los Santos Police Department, first, Response. Uh, first responder, first responder, in ieder geval de mod natuurlijk uh, waar mijn YouTube kanaal voornamelijk om draait. En dat is gewoon uh, Los Santos, deze stad, Police Department, uh, politieafdeling. Uh, eigenlijk gewoon de, de mod om politieagent te zijn. Dat is dus L.S.P.D.F.R. L.S.P.D.F.R. En um, daar ben ik nu ook uh, bij ingemeld. Dat zou dus betekenen als ik, uh, dat ik meldingen kan ontvangen. Nu moet ik even terugkomen op het begin van de video. Daar zei ik force a call out. Dat is om meldingen te kiezen. Dat zit een beetje anders. Dat is wat je nu nog in beeld ziet. Of ik beschikbaar ben ja of nee. Dat doe ik met de z. En als ik nu op de x druk dan krijg ik een melding. Uh, voorheen was dat al bij LSPD van 0.3 was het geloof ik, maar dat is eruit gehaald bij 0.4 en uh, daardoor hebben ze dus um, een scriptje voor uh, ze call-out uh, gemaakt. Dat is een dus stad uh, om nou um, een melding te kiezen heb je call-out manager nodig en die opening geven voor jullie. En hier kun je dus ook heel makkelijk zien of voor jullie vooral uh, wat ik nou allemaal uh, in mijn uh, GTA heb qua melding call-outs. Dat is uiteraard LSPD of first, Respon ja, first responses. LSPD First Response moet ik zeggen. Nou dan heb je twee meldingen, Pursuit en Hold Up. Hold Up is een soort uh, winkeloverval. Uh, dan één call uh, Nou, allemaal deze meldingen stel ik klik hier nou op, Burn Victim. Nou dan krijg je dus een melding, er is iemand die uh, brandwonden heeft. Nou, dit is een Ambu-melding zie ik trouwens. Uh, nou, Search Party, nou dan krijg je dus een melding van een feestje. Nou, daar moet ik heen en daar, daar gaat er een en ander uh, gebeuren. Airport carlouts heb ik, dat is echt vooral op het vliegveld, nou, een emergency landing, een dronken piloot, een persoon naakt in metrostation, een metrostation, persoon met een vuurwapen, een uh, vliegtuigspotter die er vandoor gaat, een vliegtuigspotter die er niet vandoor gaat, een privévliegtuig gestolen, en een wild dier wat op de, de, de baan uh, op het vliegveldterrein loopt. Nou dat is dus echt kamar uh, gerelateerd allemaal. Assorted sorted callouts. Ik ga ze niet allemaal langs, hoor. Chill, of ja, niet allemaal openen, bedoel ik chill callouts, common callouts, Peter U callouts, security plus. Uh, ik geloof dat dat wat leuke meldingen zijn, waarvan ik dacht, uh, oh, die zijn leuk, ooit een erin gezet, maar niet echt uh, gebruikt. Super callouts versie 1.2 en super callouts versie 2.7. Ik weet eerlijk gezegd niet uh, waarom ik de twee van heb. SWAT callouts ideaal voor met de Daisy. Traffic police, ja, dat is ook een, een plugin die je moet hebben, samen met. Uh, even kijken, traffic police. LSPDIVAP plus, police computer, uh, wat nog, uh, het ligt een puntje van mijn tong, uh, traffic police, uh, uh, uh, uh, arrest manager, ja, yeah. police smart radio, dat is dit ding. Die heb je echt wel nodig. En uh, traffic police er zorgt ervoor dat je, ik zal even dit openen, dat deze witte stipjes hier bijvoorbeeld zijn, dit is nog niet letterlijk een enemy, maar dit is een auto. En als je auto dadelijk langskomt, daar is iets mee. Nu ziet hem. Ja, daar is hij. Ja, nu gaat alles verdwijnen. Vergeef mij daarvoor. Of vergeef mijn game daarvoor. Uh, hier is iets mee. En daar kun je nu eens naar kijken. Daar kan van alles mee zijn. Als je daar het kenteken van controleert, komt er naar voren dat hij geen uh, verzekering heeft. Hij kan slingeren over de weg, oftewel dronken zijn. Hij kan duidelijk een telefoon in zijn handen hebben. Dus dat is onder andere traffic Policer. Um, even kijken dan hebben we nog United Callouts Variate Variate vari uh, Callouts weet ik jongen hoe het allemaal heet Wilderness Callouts en dat was het De stad heb ik voornamelijk uh, qua meldingen en uh, die, die wissel heel erg af helaas zie je wel dat je bijvoorbeeld van de ene plugin veel meer meldingen krijgt dan van de andere maar uh, het is ook heel afhankelijk van het gebied Wilderness Callouts nou ga maar na die gaat niet veel in de stad zijn die gaat in het buitengebied zijn um, Airport Callouts uiteraard Echt ingesteld dat de meldingen alleen rondom het vliegveld zijn. Dus ook al rij jij in Sandy Shores, dan krijg je van airport Caller de melding op het vliegveld. Genoeg daarover. Wat hebben we nog? EUP menu. Ja, de uniformen. Um, ja, dat is Dutch EUP menu. Die is gewoon te downloaden, alleen ik heb wel wat aanpassingen gedaan. Die GoPro bijvoorbeeld, die Koppel, die uh, Taser, Benholzer. Die heb allemaal gekregen via via en uh, uiteindelijk dus uh, in mijn game gezet. Houden dus in dat die er niet standaard bij zitten. Maar ik vind het een heel netjes EEP wat is gemaakt. Uh, sommige kleuren heb ik wat donkerder gemaakt. Uh, wat lichter misschien. Uh, maar zeker een uh, perfect EEP waar heel veel in zitten. als je gaat kijken. Dit zit er allemaal in hè. Motorkamer bla, bla bla. Ik heb er al een heleboel uitgehaald. Maar... Het zijn allemaal standaard dingen. Tot aan... Uh, hier denk ik vanaf burger dat heb ik zelf nog toegevoegd deze kut oké het kan zijn dat alle voertuigen al verdwijnen maar daar heb ik echt geen zin oké hij laat sowieso niet dat kun je aanmaken je kunt er meerdere maken ik heb in dit geval alleen wum buurman wum en hoe zorg je er nou voor dat jouw collega's steeds uniformen hebben dat is met ja dat is een hele goede waar is dat ook alweer mee uh, kort sluit ik in mijn hoofd uh, d -d -d -d Ultimate Backup, dat is het. En dan moet je het een en ander voor uh, Qua bestandjes uh, aanpassen Maar die heb ik helaas niet voor jullie um, Die kun je misschien bij Dutchman Via Discord krijgen Maar daar heb ik ook geen linkje van van hem. Um, maar dat zal ook vast wel iets zijn Dat je collega's de juist uniform hebben Want als je instelt tot Ultimate Backup Jouw collega's dezelfde uniform als jou geeft Of als jij geeft dan um, gaan ze krijgen een ambulancejas met een brandverbroek en een parachute op een rug, dat soort dingen. Uh, dus dat hoort niet helemaal. Daarbij hebben we ook nog stop de pet, die staat hier geloof ik ook niet bij. En dat is handig want als je dan dubbel op of bij iemand staat dubbel op E klikt en dan stopt die als het goed is voor je. En dan druk je op de E en dan krijg je allemaal dingen en dan kun je hem fouilleren. Dan kun je hem, uh, dus je stopt echt iemand uh, langs je kant. Ik zal nog het een en ander vergeten, maar qua plugins en scripts voor LSP Duvar, uh, daarom tot ik al zei stuur een berichtje of een comment en uh, van hé, hey, je hebt dit en dit en dit heb je niet benoemd waar is dat van dan zorg ik dat jullie daar achter gaan komen maar met de voertuigen beginnen en we beginnen met de fbi en dat is deze mercedes a klasse een markt want fbi is eigenlijk altijd een markt de twee fbi uh, gebruik ik als een marktvoertuig en ik denk dat iedereen al bijna wel doet. het hoeft niet hè, het hoeft niet je kunt op fbi ook een ambulance zetten dat kan allemaal moet je wel je handelingen zo aanpassen uh, gemaakt door Heumods krijg je op een website, website link in de beschrijving. Deze Audi Q7, SQ7 misschien zelfs, gemaakt door ERS mods, modding, mods, mm, modding geloof ik, uh, onder andere Shairan, Rowan en Eno. ERS, eigenlijk dus, maar dan een andere volgorde. En uh, ik vind hem super vet, uh, deze uitvoering. Turan 2016, uh, gemaakt door, uh, hoe heet zo weer maar ah, ik zo slecht mijn namen de laatste tijd. Die, uh, ja, bekendse mod, ja, eh, uh, uh, uh, uh, mvm, toch? Ministerie van Mods, ja, dat was hem. En uh, niemand te krijgen, helaas. Uh, in verband met uh, een uh, probleem wat ik al vaker heb uitgelegd, uh, wat uh, in de Nederlandse uh, community rondgaat. Dus deze is van internet gehaald. Deze Vito. En het bijzondere aan deze Vito is dat hij draaipitjes heeft. En er is maar één Vito geloof ik in Nederland die die heeft. Door misschien wel een fout of uh, weet ik veel waarom. Die rennen in Delft rond. En ik dacht ik zet die er even in. Deze is ook gemaakt door Heumots en ook te krijgen op hun website. En ik vind dat interieur toch wel even het kijken waard. Moet je kijken. Dat is gewoon prachtig mooi. Machtig mooi. En uh, ja, dik shoutout dat naar uh, Heumots natuurlijk. Een echte kloppende Vito. Vito van uh, Owen Motz, die heb ik ook heel lang erin gehad en ik vind het zeker uh, de moeite waard om hem toch even te benoemen. Uh, ja. Door de deur kun je heen lopen en uh, nu weer niet. Oké, okay, heel raar. Dan deze Volkswagen Passat, die is gemaakt door... Uh, Marco van... Daarheen gesteld een voertuig, ook traffic police, er is dat. Ik ben ze... MAH Alsmeer. MH als meer. MAH modding uh, hoe je het ook noemen is al een oude model, je ziet ook dat de kleuren van de striping een beetje afwijken met de andere kleuren maar allemaal eens uit en dit is eigenlijk een teamverkeerwagen die is um, door de, of de de teamverkeer heeft natuurlijk de Volvo V70, die zet ik ook wel eens heel vaak op deze plek neer um, toen kregen ze de Audi A6, die zet ik ook heel vaak op deze plek neer um, en in de tussentijd hebben we bepaalde regio's de Passat even gebruikt nu moet ik trouwens wel even gaan, verder gaan, want dat is FVI, FVI 2, Police 1, Police 2, Police 3. We komen we bij deze T5 hondengeleider, Police 4. En die is ook gemaakt door Heumats, ook te krijgen op hun website. Alles van Heumats is te krijgen op hun website. En deze is ook echt super dik en hier zit ook, ja je ziet hem niet goed, ja daar, een schild en zo. Want dat hebben hondengeleiders, super vet. Is een T5je. Dan gaan we naar de Police B, oftewel de Police Bike gemaakt. De, de Yama, Yamaha of zoiets. Yamaha, weet ik het, hoe je de klemtoon legt, gemaakt door M.H. als meer, M.H. worden. Dan krijgen we deze T6, en ik denk dat die ook is gemaakt door M.H., maar voordat ik uh, iemand ga beledigen, ja niet beledigen, hoe, hoe, hoe, voordat ik verkeerd zeg, voordat ik iemand niet credits geef, sorry, maar ik denk dat die van M.H. is, ik weet daarom niet. Er zijn heel veel T6 uitgekomen. Dan hebben we deze police T, police transporter, en daarvan weet ik eigenlijk ook niet door wie die is gemaakt, dus daar ga ik ook geen uitspraak over doen voordat ik uh, verkeerde krets geef hebben deze dikke kamar uh, B-klasse daar rijden er ook een paar van in Nederland en uh, hoe heb ik die gekregen? Nou eigenlijk illegaal, sorry mensen van wie die is was grappige van ik kwam deze op een site tegen en heel eerlijk heb ik die toen gewoon gedownload um, ook al wist ik dat die niet legaal op die site was gekomen en toen heb ik zeg maar Meerdere mensen gevraagd van wie, wie deze hebben gemaakt en iedereen zegt ja die is van mij. Dus dat vond ik grappig. Uh, dus ik weet niet wie. Echt, ze zeiden allemaal ja die heb ik gemaakt en daar komt hij daar. En vier verschillende modders of zo, drie. Dus ja, dat vond ik wel grappig. Uh, dit is Police Ranger, aka Pranger. En we, we zijn weer vergeten, Police B. Police Alt 1. Ik zei bij die te gesponnen Police Alt 1 of Police Alt 2, maar dit is Police Alt 1. En Rapid Responder of XC40 is Police All 2. Police T, Police Transporter, dit is een transportbus. Uh, police Ranger, oftewel Pranger. P-R-A-N-G-E-R. -E dit is Riot, een hele vette ME bus gemaakt door Heumots, precies. Dan hebben we deze uh, B-klasse. En ik denk ook dat die door ministerie van Mods is gemaakt. Uh, maar ik moet zeggen, ERS Modding en Heumods hebben die ook. Uh, dus ik weet eigenlijk niet van wie ik hem ditmaal in mijn game heb staan anyway um, onder andere bij ERS modding te krijgen maar ook bij en, uh, Het ministerie van Mods had hem ooit dus online gezet niet helemaal af maar wel vet en dan komen we bij de uh, Bike of bus T6 ook dit is een uh, nieuw voertuig van de politie te zien aan de striping uh, en wat je daarbij hebt is um, een Audi Serena. maar hier achterin kun je dus fietsen plaatsen uh, deze is gemaakt door Daniel van MCA modding geloof ik. En uh, die is vast ook wel bij hem te krijgen. Mijn game gaat uh, er steeds slechter uitzien. Maar dit zijn dus al mijn politievoertuigen. Uh, dan heb ik nog dingen die ik nu niet ga neerzetten. Maar wel wat voertuigen die ik uh, ooit eens heb toegevoegd. Onder andere de bus. Ik, ik denk niet dat ik ze snel ga vinden. Zo is het misschien. Bus. Connection bus. Niks mis mee. Dan sla je me dood van wie die is. Uh, de taxi. ...dat is uh, een Mercedes geloof ik. Ook helemaal niks mis mee. Ja en dan nog wat standaard voertuigen, een Audi RS7, een uh, Audi uh, noem maar op, allemaal uh, burgervoertuigen. Maar niet te veel, want mijn ervaring is als je heel veel realistische voertuigen neerzet uh, in je game... ...dan uh, heb je snelle kans op dit wat op de achtergrond nu gebeurt. Uh, dan mist er eentje, de uh, Pol Maverick, oftewel de pol P-O-L-M-A-V, de uh, politiehelie en nee, je ziet hem niet in de lucht. Dat mijn ervaring is dat dat ding nogal mijn game vaak laat crashen. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga dat ding even voor jullie inspannen. En uh, dan kunnen jullie wel zien hoe die uitziet. Die staat dus op de Pol Maverick. Het kan zomaar zijn dat mijn game per direct crasht. Nou, hij heeft er helemaal geen zin in. Oh hij heeft er wel zin in. Nou dat is deze. Ik vertrouw mijn hele game niet meer op dit moment. Uh, anyway, dat was hem nu, dus zagen hem heel kort. Ben ik nog iets vergeten waarom ik nu echt zeg van, wauw, dat uh, had ik moeten benoemen. Um, hij is dronken, ook dat, zie je, je ziet hem dadelijk dronken zijn. Dat is gewoon een dingetje, ik denk van wilderness skull uit. Maar die, als je dit dus ziet, je ziet op je minimap, ik zal de minimap even snel erbij pakken. Zie je dus een groen stipje langs lopen, Nee, denk je heel wat er staat, dan kijk je, hé hey, openbare dronkenschap, dat kun je gewoon verpakken. En ik zal dat even gebruik maken voor stop de pet. Bedankt, Sjoerdol. Dubbel E. Druk op de E. Kijk, dan kan ik hem in een Dan kan ik met de Police Smart Radio naar petcheck. Kijk dit naar voren. Er zijn nog plugins en scripts en zo die nu veel meer informatie van iemand geven. Hè? Leuke informatie. Ik heb het alleen nooit geïnstalleerd. Um, ja, goed. Um, ja, dan kun je van alles doen. Je kunt hem een blaastest afnemen. Ik kom eens gaan ervoor dat te veel uh, heeft gebruikt. Te veel heeft gedronken. Nou, dus niet. Dan kun je wel zeggen: van we gaan even een drugstest afnemen. Thanks. Nou, allemaal negatief en dan ga je natuurlijk natuurlijk afvragen wat is hier verder aan de hand en dan kun je meerdere dingen doen, hij, hij loopt ergens alsof hij iets gebruikt heeft, drugstest komt negatief naar voren, alcoholtest negatief, misschien is hij wel gewoon onwel, dan kun je hier van alles vragen, een Uber, een taxi, een ambulance, um, om hem uh, hier in ieder geval veilig weg te krijgen, voor nu laten we hem gaan, je dus, uh, mag je weg vervolgen, ja dat was eigenlijk uh, deze redelijk lange video denk ik, Um, nogmaals, ik, ja, ik heb natuurlijk ook wapens hè, trouwens, ik zal even, uh, in elterspierval heb ik mijn pistool de Walter P99, als het goed is zie je hem wel. Ja, ik heb natuurlijk het beenholster, maar je ziet hem wel echt, zie je? Uit zijn normale holsterpak. Ik heb een uh, wapenstok en ik heb nog wat DSI wapens, uh, de klok 17, de, uh, ja, de, de MP5, noem maar op dat soort wapens. Um, nou, ja, voor nu nogmaals denk ik echt dat ik alles heb genoemd. Ben ik iets vergeten? Laten we in de comments. Jullie bedankt voor het kijken en uh, hopelijk vonden jullie het uh, weer leerzaam. Of in ieder geval hebben jullie er wat aan. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Joujou.